We er nu zelfs op, Vitesse won in Arnhem, NEC wint in Nijmegen, de Gelderse derby. Op 16 april is weer tijd voor de Gelderse derby, deze keer in de Goffert. Deze wedstrijd is zeer beladen vanwege de rivaliteit die er heerst. Maar hoe is deze rivaliteit nou ontstaan en hoe is dit nou de Gelderse derby geworden? Altijd beladen, we zitten tussen Vitesse en NEC, we zijn er geweest, meerdere zelfs bij de drie rode kaarten in één wedstrijd vielen. Nou, als ik dat uh, en ik droom nog een keer van Vitesse. Vind. Een derby waarin nog maar weinig spelers echte jongens van de stad zijn. En rood voor Tanane. TNC tegen Vitesse, Nijmegen tegen Arnhem, het rood tegen het geel zwart. Dit is de Gelderse derby, wat bij supporters een grote rol speelt vanwege de rivaliteit. Voordat deze rivaliteit ontstond, waren er al veel wedstrijden gespeeld tegen elkaar. Maar toen was deze rivaliteit er nog niet echt. De echte rivaliteit is ontstaan doordat toenmalig directeur van Vitesse, Karel Aouders, uitsprak dat er volgens hem maar plek was voor één club in de regio. Dat was volgens hem Vitesse. En dat schoot bij de sporters van NEC duidelijk in het verkeerde keelgat. En zo is de Gelderse Derby ontstaan. Sinds 1916 zijn er 119 edities gespeeld van de Gelderse Derby. NEC is de recordhouder met de meeste overwinningen. Dit zijn er 43. De grootste zege in het derby is gevallen in het seizoen 1941-1942. Toen NEC won met 9-2. Voor spelers is deze derby natuurlijk bijzonder aangezien de vervelende de wedstrijd van het jaar is. Iemand die goed weet hoe het is om deze derby te spelen, dat is oud NEC-speler en publiekslieveling Ed Garbaretto. Hij heeft in de periode van 2004 tot 2007 bij NEC gevoetbald en na een periode van 13 jaar in Italië te hebben gespeeld, keerde hij in 2020 terug bij zijn oude liefde NEC. Hier heeft Ed Garbaretto tot 2022 gevoetbald en heeft hij inmiddels zijn mooie carrière als profvoetballer afgesloten. Ooit, uh, voordat je de NEC kwam, ben je natuurlijk uh, je voetbalcarrière begonnen in het land waar je geboren bent, in Paraguay. Ja. Uh, heb je daar ooit al een derby meegemaakt? Jazeker. Ik, ik was in, in Cerro Porteño en uh, ja, de grote derby van, uh, van Cerro Porteño is uh, Olympia. Dus uh, ik heb daar uh, ja, drie of vier, uh, vier derbies. Maar uh, ook in de jeugd. Ik was altijd uh, bij Cerro Porteño gespeeld. Dus, uh, ik speel heel veel derbies en uh, ja, ook in mijn hele carrière met, uh, met, uh, met Palermo, met uh, Sampdoria, met Atalanta. En uh, uh, merkte jij dan ook een uh, verschil tussen de Gelderse derby en die derbies, bijvoorbeeld dan Sampdoria, Genoa, dat is een stadsderby, en uh, en die zei tegen Vitesse dat is dan echt een streekderby. Merk je daar een bepaald verschil tussen? En ja, natuurlijk die atmosfeer van het stadion, van de wedstrijd, van, van, eh, van voor de wedstrijd. Daar is meer uh, in vriendelijk. Uh, in uh, maar we hebben wel een grote rivaliteit. En, uh, en uh, hier in uh, Nederland uh, is het een beetje uh, <laughs> minder vriendelijk. Minder uh, uh, maar ja, het is wel gewoon een mooie, mooie derby. En, uh, en ja, natuurlijk. Vanaf de eerste dag uh, iedereen gewoon praten over die derby. En, uh, ja, overal waar, waar ik heb geweest. Uh, in Palermo, ook tegen Catania, in, in Sampdoria, uh, tegen Genoa. Dus het is altijd gewoon een grote uh, rivaliteit. En uh, ja, die mensen willen graag die, die, die twee wedstrijden uh, graag willen, willen winnen. En um, toen jij hier bij NEC kwam, uh, werd jij toen meteen ingelicht uh, over dat er een derby was. En net komen, nog niet, maar, uh, maar ja, in de weken gelijk die, die supporters uh, <laughs> praten over, over die, die wedstrijd en hoe belangrijk het is voor de, voor de club en uh, voor die supporters. En, uh, en ja, natuurlijk, uh, gewoon Derby is ook altijd leuk om te spelen en, uh, en ja, leuk om te, om te zien. En uh, ja, Wat vind je van zo'n rivaliteit dan die uh, heerst uh, tussen de verschillende derby's? Uh, vind, je dat, uh, vind je dat leuk of vind je dat soms een beetje te ver gaan? Hoe kijk je dat uh, Ja, ik, persoonlijk uh, ik vind ik een beetje af en toe is een beetje te ver. Dat, uh, dat is altijd een, uh, een sport. Gewoon voetbal moet gewoon uh, plezier geven en uh, gewoon gezellige dingen gemaakt. En uh, ja, natuurlijk, als je derby komt, ja, is het belangrijk om te. Probeerde alles doen om te winnen maar en maar moet blijven op, op de veld weet je? en uh, dan af en toe komen een beetje veel te ver en, uh, maar ja mm. dat denk ik moet ook gewoon een beetje leren van, uh, van die van die andere situatie misschien uh, ja ik was ook in uh, het derby van, uh, van Sampdoria uh, was echt een geweldige atmosfeer. En uh, ja, grote rivaliteit, maar uh, blijft altijd uh, wat gebeurt op de, op de stadion, op het veld. En uh, ja, moet altijd bepalen wie is de beste in, in dat moment. En uh, ja, wat is jouw mooiste herinnering aan de Gelderse derby? Ja, ik, ja natuurlijk. denk Ik denk die penalty in de laatste minuut. 2006, 2006, ja. Ja, 2006? Ja, 2006. En, uh, ja, natuurlijk. Dat, dat, dat, was, dat was een geweldig moment. Wij hebben gewoon de laatste minuten gescoord En, en, en we naar die derby 1-0. Het was, was echt een mooi, mooi moment. Ja, want dan wil ik jou uh, daar eigenlijk ook even terug naar meenemen. 2006, dan die uh, penalty. 92 uh, e minuut. Uh, jij wordt getackeld en penalty. Wat gaat er dan door je heen op zo'n moment dat die scheidsrechter naar de stip wijst? nee ja, ja. ja, natuurlijk. Uh, op die moment was het een beetje een feestje. Maar, uh, maar ja. Uh, na een paar, paar seconden ik begrijp je dat uh, moet nog moet scoren die, die, die penalty. En uh, ja, misschien ik maak ik een beetje extra druk voor, de, voor, uh, voor onze uh, tiengenoten dat moet, uh, die, die penalty schieten. Maar, maar ja, dat, dat was ook gewoon emotionele momenten. En, uh, en ja, af en toe, jij, jij gaat een beetje ook over. En, uh, en, maar ja, het was, was echt, uh, echt, echt, echt, een momen, echt een goede moment. En uh, dan wil ik jou even meenemen naar een moment van uh, twee jaar geleden, 2021. Um, het moment dat de bal, uh, was hij nou over de zijlijn, was het Hens. Hoe kijk jij daar tegenaan, tegen dat moment? Ja, natuurlijk moet je ook accepteren situaties. En uh, ja, ik vind het een beetje jammer dat met, uh, ook met die, met die VAR uh, kan niet. Uh, Wie beter die, die situatie? Maar ja, dat is ook een beetje voetballen En uh, ja, jammer dat wij hebben gewoon 1-0 verloren die, die wij zijn. Uh, maar ja, dat. Uh, dat kan ook gebeuren en uh, ja, dat was ook minder. Ja, uh, na de wedstrijd was, waren er natuurlijk uh, hier buiten Stadion de rellen. Uh, hoe heb jij die meegemaakt? Uh, ja, we hebben na de wedstrijd twee uurtje om binnen die, die stadion door de problemen. En, uh, ja, dat, dat, daar kom ik over. Uh, dat af en toe kwam heel veel ver. En, uh, ja, dat, dat moment denk ik wat, wat moet ook accepteren. En, uh, um, en, ja. Proberen, proberen gewoon uh, voor de volgende wedstrijd gewoon beter te doen. En, uh, en, en dat was het. Uh, natuurlijk, ik hoop dat uh, deze, deze wedstrijd gaan niet uh, zo problemen krijgt na de wedstrijd. Ja. En uh, tot slot, ga je kijken zondag? Ja, zeker weten. Ik ga meekomen, zeker weten. Ja, ja. Ik ga kom, kom naar het stadion toe met mijn oudste zonje. En, uh, en ja, ik hoop dat we dan gaan gezellig tijd uh, geven. Dan gaan we door naar iemand die al sinds zijn negende voor NEC speelt. In juni 2011 is middenvelder Dirk Proper terechtgekomen in de jeugd van NEC. Inmiddels heeft hij al 88 wedstrijden gespeeld in dit eerste, waaronder twee derby's. Dirk is een echte motor op het middenveld en hij heeft zichzelf inmiddels zo uitgegroeid dat hij niet meer weg te denken is uit de basisopstelling van trainer Rogier Meijer. Nou uh, ja Dirk, uh, je bent opgegroeid in Elst. Uh, merkte jij daar in je jeugd al een beetje de rivaliteit omdat het natuurlijk tussen Nijmegen en Arnhem in ligt. Uh, heb je daar wat van gemerkt toen? Ja, eigenlijk wel. Altijd, uh, toen ik bij mijn amateurclub speelde, was Spero Er ligt dan een Elst. Er ligt tussen uh, Arnhem en Nijmegen in, dus dat was altijd wel heel erg gemixt tussen uh, ja, mensen die voor, uh, voor NEC waren en mensen die voor Vitesse waren. dus uh, ja, Daar kreeg al uh, vroeg een beetje de, die rivaliteit mee, maar uh, ja, ik vond het altijd wel, uh, wel leuk om mee te krijgen. Zeg maar. En um, jij hebt natuurlijk ook een aantal keer de derby in de jeugd gespeeld. Jij al heel lang heb jij in de jeugd bij NEC gespeeld, sinds 2011. Um, hoe was dat in de jeugd, de derby? Is er daar een, de rivaliteit net zo groot of is het daar allemaal net iets minder? Um, ja, ik denk dat de rivaliteit wel iets minder groot is wanneer je in de jeugd speelt, maar ik denk dat de rivaliteit er zeker wel is. Ook in de jeugd wordt al wel duidelijk gemaakt dat het wel een ander soort wedstrijd is. En ik denk juist ook omdat er heel veel jongens bij NEC ook vanuit, uh, vanuit de regio komen, dat heel veel jongens ook al weten dat het een wedstrijd is die uh, ja, toch bepaalde belangen heeft. En, uh, ja, dat merkte je ook wel en ook steeds als je de verder kwam in de teams, op een gegeven moment onder 17, onder 19, dan merkte je ook altijd dat er af en toe wat meer supporters bijkwamen, kwam af en toe ook wel wat vuurwerk bij kijken en ja, dan merk je wel dat het toch net, uh, net een andere wedstrijd is. En hoe vond je dat dan als uh, jonge jongen om dan die derby daar te spelen met natuurlijk vuurwerk langs de kant? Vond je dat intimiderend of vond, het, vond je dat juist mooi? Ja, ik denk uiteindelijk is dat uh, alleen maar mooi. Weet je, het zijn dingen die je rond die leeftijd dan voor het eerst mee gaat maken. En, uh, ja, dat is eigenlijk alleen maar leuk. Dat soort dingen wil je gewoon graag meemaken. Natuurlijk, jij bent een jongen uit de regio. Er spelen ook heel veel jongens bij NEC die komen buiten de regio. Merk jij dat jongens zoals uit de regio meer de belangen weten van de derby dan jongens buiten de regio? Ik denk wel dat de jongens die bijvoorbeeld echt vanuit de jeugd komen, die hebben natuurlijk wel meer ervaring met die wedstrijd. Dus die zullen ongetwijfeld beter weten wat er, wat er te wachten staat, zeg maar ook denk ik, ja, hoe het voelt voor de supporters, et cetera. Maar... Ik denk wel dat op het moment dat er spelers bij NEC binnenkomen, dat het binnen no time gezegd wordt van dit zijn de data voor de wedstrijden tegen Vitesse. Ja, zorg dat je er klaar voor bent, want dat zijn de wedstrijden van het seizoen. Dus uh, ja, eigenlijk is het wel zo dat de jongens die binnenkomen al heel snel uh, weten wat de belangen zijn van die wedstrijd. En uh, hoe was het voor jou om je eerste derby in de A-selectie te spelen? Ja, uiteindelijk heel mooi. Kijk, het is een hele... Het is een hele mooie wedstrijd die je graag wil spelen, maar ja, je, je wil wel winnen en ja, dat is nog niet gelukt. Dus uh, ja, daar gaan we Jorge, ons best voor doen om, om aankomende zondag uh, ervoor te zorgen dat het wel weer een keertje lukt. Oké, okay, want uh, er is nu drie keer op rij niet gewonnen. Voelt het team een beetje druk om uh, te winnen nu? Ja, voor een wedstrijd van Vitesse voelt iedereen gewoon de druk dat de wedstrijd gewonnen moet worden en uh, dat is denk ik ook heel normaal. En misschien voelen we nu, uh, ik weet niet of de druk groter is, maar ik denk dat het vooral dit seizoen is dat we het gevoel hebben dat we ze echt kunnen pakken en uh, ik denk dat we dat Uit al hadden nou, toen kwamen we ja, op een gegeven moment met uh, een met man binnen te staan. Ja, dat, dat, dat maakte het dan lastiger, maar ik denk dat we Uit ook al echt het gevoel hadden van oké, okay, weet je dit, dit kan wel eens een keer de keer gaan zijn dat we, dat we ze gaan pakken. En uh, ja, nu moeten we thuis gaan laten zien dat we, uh, yeah, dat we de drie punten kunnen gaan pakken. Tot slot, uh, de laatste training is altijd op uh, zaterdag. Uh, ja. Wat vind je daar altijd van? Ja, dat is, het is leuk. natuurlijk wel mooi. Ja nee, dat is echt mooi. Uiteindelijk zijn dit dingen die je niet vaak meemaakt. Dat er bij een training zoveel mensen komen kijken. Spandoeken, vuurwerkacties, ja dat is, dat is prachtig. En ik denk dat het toch de jongens wel net, net wat meer aanzet om, om nog wat extra's te geven. Dus uh, ja, ik, uh, ja, ik kijk er altijd heel erg, uh, heel erg naar uit en uh, ik heb er weer zin in om dat uh, om zaterdag weer mee te maken. Wordt het een spektakel of wordt het een teleurstelling? Eén ding is zeker, hier achter mij in de bloedkul gaat het zich allemaal afspelen. Op 16 april 2023.